Word jij enthousiast van digitale geletterdheid in jouw klas? Ben je continu op zoek naar innovatieve mogelijkheden om jouw onderwijs te verbeteren en kinderen klaar te stomen voor de toekomst? Dan is onze opleiding Digitale Geletterdheid Expert misschien wel iets voor jou. Tijdens de opleiding nemen we je niet alleen mee in de vier domeinen van digitale geletterdheid, maar vertellen we jou ook over visieontwikkeling, kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit. Deze opleiding is niet alleen een investering in jezelf, maar eigenlijk in jouw hele school. Want niet alleen jij gaat veranderen, maar je neemt je hele team mee in alle ontwikkelingen. Schrijf je in voor de opleiding Digitale geletterdheid Expert en wie weet tot volgend jaar.